Hey, ben jij al bekend met Microsoft 365? Via Microsoft 365 heb je gratis toegang tot allerlei apps, zoals Teams, OneDrive en nog veel meer. Deze apps maken het online samenwerken met je medestudenten nog veel gemakkelijker. Meer weten?